Wat cool. Ja, gaaf, hè? Heel vet. En er ligt wel iemand in zee. Ik ben vandaag verkoopmedewerker bij KPN samen met Tom. Het is eigenlijk adviseur, want bij ons staat de klant centraal. Dus we adviseren de klant op basis van hun behoeften. Oké. Okay. Yes. Laten we naar binnen gaan. Gaan we doen. Hé, hey, en wat is nou jouw plek hier in de winkel? Je hebt eigenlijk geen, geen vaste rol. Je hebt uh, drie rollen, zo moet je het zien. Je hebt de ja. rol van host, adviseur mm -hmm. en regisseur. Maar we gaan ons dus vandaag focussen op de rol van adviseur, ja. of wel verkoopmedewerker. Wat moet ik nou echt goed kunnen om dat goed te doen? Het belangrijkste is dat je mensenmens -mens bent. Dus dat je echt in gesprek gaat met, uh, met degene die je voor je hebt... en mm -hmm. erachter komt wat, uh, wat zijn of haar behoeftes zijn. Ja. En op basis daarvan een passend advies uh, gaat geven. Je hoort natuurlijk wel vaak van, het zijn een beetje gladde praatjes... omdat je mensen het beste, uh, maar ook absoluut de duurste probeert te verkopen. Nee. Op het moment dat je iets um, aan iemand forceert, dan werkt A voor rechts. Op het moment dat je ze echt overtuigt dat het product wat jij hun adviseert het beste bij hem past... ...dan zullen uh, ze is ook tevreden zijn en ook terugkomen. In die zin helpt het gladde verkoper zijn niet. Ja, niet. Nee. Wat uh. vond je nou van hem? Ik moet ja. het eerlijk zeggen. Ik vond dat hij het heel goed deed. Nou. Perfect. <lacht> <lacht> Tot ziens. Dankjewel. So. <laughs> ja. Ik neem terug wat ik net zei. Platte verkooppraatjes, je hebt gewoon net het iemand afgezet om over te stappen. Omdat het bereik bij hem in de buurt heel slecht ja. was. Ja, soms is dat uh, in die zin het beste voor de klant. Ja. En, uh, ja. hey. en aan het einde van de dag uh, hoop ik dat we samen uh, zover kunnen komen om, uh, om samen een klant te helpen. Een ja. Ja, abonnementje afsluiten, hopelijk. Ja. Niet voor mij, want ik zit bij Vodafone. <laughs> <laughs> wat cool. Ja, gaaf, hè? Heel vet. En er ligt wel iemand een zee. Zo, is, ik uh, ben allemaal bonnetjes aan het Dat is jouw taak? Nou, dat is uh, nummer, nummer tien. tien. Alsjeblieft. Dankjewel. <laughs> ja. Het moet ook bijgevuld worden. Ja, natuurlijk. Dus dat, uh, dat ga jij doen Tuurlijk. Ja, natuurlijk vandaag. mag ik dat vandaag even doen. Deze <laughs> ja, moet hier. Ja, exact. Oh, dat is hier 60 euro. Ja, Nee, ja. hey, maar als ja. jij nou echt eigenlijk bent, ja. zijn we allemaal wel eens. Exact. Hoe ga je er dan mee om? Want je werkt wel met mensen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, het mooie daarvan is dat we eigenlijk elke dag beginnen met een dagstart. En uh, de eerste vraag daarin is hoe zit iedereen erin? En op het moment dat jij uh, dan juist degene bent die eigenlijk niet zo lekker in zijn vel zit... Uh... Dan word je in de markt zijn geplaatst. Exact, nee. Nee, daar gaan we er gewoon met het hele team alles aan doen om je ook in die zin te ontzorgen. Zo. Ja, het gaat allemaal goed hè. Perfect, toch? Als verkoopadviseur moet je natuurlijk heel klantgericht zijn. Commercieel ingesteld. En verstand hebben van zaken. Ja. En natuurlijk adviserend. Goedemiddag. Hoi. Hi. Ik ben Lonneke. Hey Hi. Tom. Hi. Ik ga jou vandaag proberen te helpen. Wel samen met Tom. Yes. En ben je nu op jezelf gaan wonen of samen gaan wonen? Ja, samen. Oké, okay. Alla? Ja, wat, wil je van, wat wil je van een week? Zo is het toch leuke informatie? lang? en wanneer, dan ga je trouwen. Dan kunnen we gelijk wel even het scherm erbij pakken denk ik. Nou, 26 euro per maand, dus is een koopje. Ik betaal drie keer zoveel. Vodafone. Ja, een ja, nog een keer. En nog één keer. Zo. Wanneke wat kun je wel. Kijk eens, Back. na! Als je ziet. Doei. Nou, ik is dingen hier mis. Ik kon zelfs niet. <laughs> je kan hier dus op de muur sneek spelen. Nou, wij zijn klaar met werken, dus dat gaan we even doen. Ja toch? Dat is toch fantastisch. <laughs>